Normaal start ik natuurlijk bij de voordeur, maar deze prachtige tuin wilde ik toch even laten zien. En wat ook heel leuk is aan deze woning, is dat je zo de keuken inloopt En daar zien we gewoon een heerlijke open keuken. Lekker ruim, mooi vormgegeven. En wat ook gelijk opvalt is natuurlijk hoe licht de woning is. En met een hele speelse indeling. Hier zien we de zitkamer. Met daarachter gewoon een leuk zithoekje. En ook keurig verzorgd, lopen we even door naar boven. Nou, als we boven zijn gekomen, komen we direct bij de badkamer. Nou, de badkamer is gewoon keurig verzorgd. Voorzien van een bad en een douche. Aan de linkerzijde hebben we nog een slaapkamer. Aan deze kan nog een hele leuke Speelse kamer. Schuin in de hoek, maar uitstekend geïsoleerd. Dus we hebben geen last hier van kou of warmte. En de andere slaapkamer is ook gewoon van prima formaat. Er is ook nog een goede zolder. Nou, wat direct opvalt is enorm veel licht. Het is ook een hele leuke lichte kamer geworden door de grote dakramen die erin zitten. En ook hier weer prachtig uitzicht laat ik ook even zien. Dus al met al ontzettend leuke woning, veel ruimte. En ziet het al met heel veel zorg uh, ingericht en onderhouden.